Hallo allemaal, welkom bij het Vegans. Ja, Hoi, hoe lekker Ik heb een actie gevoerd om klimaatverandering tegen te gaan. Ik zamel spullen in voor de mensen die getroffen zijn door de waterramp. Ik sta voor dat iedereen gewoon kan zijn wie jij wil zijn. Ik zet me in voor gelijke kansen en mijn tegen hokjes denken. Wij ruimen ja, en samen en de, met, de, met de, boot. de boot het afval oh, uit het uit water. water op. Ja, op. Ik zet me al vijf jaar in voor kinderrechten. Ik heb knuffels naar de IC-medewerkers gebracht. Ik vind dat iedereen zichzelf mag zijn. Ik zet me in voor daklozen. Ik heb de Stichting Voetballen voor Veiligheid opgericht. Wij vinden het fantastisch om al deze verhalen te horen en te zien hoe deze kinderen zich inzetten... om het allemaal een beetje fijner en mooier te maken in Nederland... en bij te dragen aan die vreedzame samenleving die we eigenlijk allemaal willen.